Maar ook gewoon lekker dit spelen met vrienden. Oh shit. Die zag ik niet aankomen. Oh shit, waar is die gast? Oh, dat is een mes, dat is een mes, dat is een mes. Achtervolging, persoon met een mes. No. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD van Moor. En vandaag ga ik een pot met deze Volvo V70 uh, in GTA 4. 1, 2, 3, ja 4 IV ook wel. Um, in ieder geval uh, ja ik vind het wel uh, is grappig om te doen. En jullie vroegen al van hé hey, waar blijft GTA 4 nou? En um, toen heb ik gezegd van ja, of toen heb ik niet gezegd, heb ik heb niet gereageerd, maar daar wil ik dan wel een soort statement van maken. Um, namelijk uh, dat um, ook dit, ik heb dit nu net even gedaan of uh, geprobeerd op te nemen en ik ben het nu aan het proberen op te nemen. Zo, daar komen veel mensen uit het stichtje. Uh, dit is alweer de vijfde keer dat ik uh, de game opstart en dus ook alweer na vier keer dat ik dacht van ik heb hier alweer geen zin meer in. Want hij crash steeds, hij ja... Werkt gewoon allemaal niet lekker mee. je Back Dwayne die gaan mee en ik vaak bellen, ik uh, ben er al wachter. Um, we gaan nu in ieder geval naar een drugsdeal. Geloof ik. Ah ja, GTA 4 is natuurlijk. Ja het is allemaal wat raar hè. Ik zit echt in mijn weer naar mijn scherm te kijken alsof die auto gewoon veel te veel naar rechts rijdt. Maar dat is denk ik ook omdat ik GTA 5 zo gewerkt heb. En het, het, het rijden is ja eigenlijk wel beter. Ik vind dat echt beter. Je hebt meer, oh, oh ja, tu tuurlijk. Je hebt meer gevoel over je, je auto hier. En je merkt van oké, okay, dit ga ik niet redden. En hij ligt gewoon lekker erop de weg. Je, ja, ik weet niet. Ik vond rijden in GTA 4 altijd veel beter hoor. Autogeluiden zijn lekkerder. Alleen ze gaan niet voor mijn de kant. Bussen gaan geloof ik wel voor je aan de kant. Oh shit, oh shit, verkeerde knop. Ik ga dadelijk gewoon één keer die tweeën trouwens opnemen. Of twee niet. Twee, weet ik veel. En dan uh, wijs ik hem af wat hij ook van me wilt en dan belt je ze goed niet meer. Maar hier heb ik zo'n goede herinneringen aan jongen. GTA 4. Uh, Klein tijd. is hè, uh, Maar ook gewoon lekker dit spelen met vrienden. Oh shit. Die zag ik niet aankomen. Ik weet ook niet meer hoe dit allemaal werkt joh. je gast. Oh shit, waar is die gas? Hij staat achter mij. Hoe kan dat? hè? Huh? What the fuck, joh. Oké, okay, jij kan ik even opnemen. Me? Hallo? Hai, ja, ik heb nu getuigen Ze zijn met een schietpartij. Uh... Nee, dank u wel. Uh... Ciao, ciao. Hé, hey, we gaan even kijken. Ik had die gas helemaal niet dood, dat hij in dat busje zat, joh. Ik had geluk dat hij niet raakt, schoot. We gaan dus nu naar de echte, echte drugspartij. En die is daar achter PR, sorry collega's van de band weer. Hij hey, gaat er vandoor, hij gaat De verdachte gaat te voet vandoor. Hey, stop eens, staan blijven oh dat is een bom, die moeten we niet hebben staan blijven hoe hey, ja, werkt het alweer? Stop. Stop. Right stop. stoppen nu ah, mensen raken paniek als ik schiet oh, oh, oh, oh, oh. dat is moeilijk alweer. kom op, meewerken Ik ga niet op mij afrennen. Heel goed, je moet ze. Het <totstuk> is gewoon Amerika hoor, ik los mijn hele magazijn op zo iemand. Meewerken! Amerika krijgt nu niet voor elkaar om te roepen. Laat je handen zien, handen laten zien! Niet bewegen! En dan schieten ze dus nu nog een heel magazijn neer omdat je beweegt. Maar goed, verdachte uitschakeld, dat is eigenlijk wat wil ik zeggen, ja, je moet zeg maar zorgen dat je het, het rode stipje niet als je iemand wilt aanhouden moet je door middel van de uh, uh, door middel van de E op iemand richten op het moment dat het blauwe stipje uh, in uh, zicht is uh, als het rode stipje dan gaat hij sowieso niet meewerken en bij het blauwe stipje dan, uh, dan werkt hij misschien mee en nu pakt hij opeens een uh, die wapen nog uit zijn jaszak. we gaan nu meteen door naar een mugging en dat is ik weet niet meer wat is er ook weer hier is hij slaps Hoi! Oh dat is, een mes, dat is een mes dat is een mes dat is een mes dat is een mes ik heb hem blijkbaar dood gemaakt nee wacht hij heeft hem ik zit vast shit ik zit vast dat is gevaarlijk een mugging is geloof ik een straatroof of zo maar hij lijkt nog te leven. Hallo? Wat moet ik doen met Alt okay, E? Ik heb hier een je. kun je even uh, denk ik. Ja dat ging uh, oh, dat ging zeg maar redelijk uh, super Hij wilde maar in mijn auto trekken denk ik en meneer steken We gaan nu meteen door naar een uh, orderverstoring. storing we pakken gewoon heel veel meldingen aan. Breach of, breach of peace of zoiets. Peach. Iemand veroorzaakt overlast. Moet niet hebben. Weet je, ik blijf hier lekker gewoon van alle knoppen zoveel mogelijk af. We lossen het hier in GTA 4 gewoon op. We lossen het op en we rijden verder. We gaan niet proberen om een ambulance en een lijkschouwer en zo te komen. Of te laten komen. Want zoals jullie misschien nog weten hoe erg GTA 5 of GTA 4 uh, kon zijn. Hai. Ja, we gaan nou wel even kijken. Bedankt mevrouw. Ja wat kon ik ook weer met die mensen doen? Niks hè. Een vrouw uh, wilde even op de straat uh, of op de stoep blijven lopen, dankjewel hoor. Zo, melding afgerond. maar oh, nee, je kon wel allemaal dingen. Jawel, je kon wel ID zo vragen. Maar nu gaan we in ieder geval naar een schietpartij. zou zijn geschoten of worden geschoten, zo te zien. Zijn geschoten, daar staat wel iemand. Ik ga ze even natrekken. Maar het lijkt dat niet buiten zijn betrokken. Oh shit. Oké, okay, nee, uh, betreft uh, loze melding. Uh, ze gaan de, de melder natrekken of die misschien een valse melding heeft gedaan. We hebben het gesponden van de politie of eh, van de ambu. En de gewone ambulance. Maak even ruimte voor ze achter mij door mijn collega van de politie. Dat we beginnen geen wat er een nood van de benen die druk zonder elke door hebben. Dat natuurlijk ook hè. Maar deze Volvo is gewoon mooier dan die in GTA 5 hè. We gaan nu naar een persoon die uh, wordt uh, gezocht en is gespot. Dat even Kaggot maar aan. Zo. Dus, uh, Ik vind deze Volvo echt dik hoor. Een GTA 5 heb niet zo'n mooie Volvo. Ik weet ook niet wie dat ding heeft gemaakt. Uh, Ik denk Mark ofzo van Markt van uh, Prio 1 Gaming. Of ja. Van... Uh... Oeh, er is iets loos hier. Ja, die rijdt hier. Uh... Ik denk van den dan. Oh, daar rent hij. Nee, ga je naar nou mij schieten. Wie gaat er? Nou... Laat de wapen vallen. Handen omhoog. Laat vallen. Liggen. Ja, heel goed. Leg eens aan naar Veel lijnen. Oké. Okay. Waarom kan ik niet meer? Nergens anders meer naar kijken. Even kijken of die collega nou... Ja zie je, hij zat ook te schieten hoor, dat mag niet. Een of andere rare gekkie. Houden oh, we wat schoten hè. aanhouden. aangehouden hoor. Alles onder controle, meldkamer. Geen gewonden. En uh, we zetten ons weer op vrij. Uh... Ja weet je als het werkt is het toch wel leuk. Dus ik ga gewoon mijn best. Gek we rennen dan! Wat een gekje! Kom hier! Ja tuurlijk joh, we gaan maar kijken bij een fight. Stuur maar wat details. Oké, okay, dan gaan we die aannemen. Melding is uh, los van het gevecht. Dan gaan we nu naar een melding overlast door zwervers. In ieder geval daklozen hier. Dus automatisch zijn dat zwervers, ja. Toch? Oh, dat zijn er heel veel. Goedendag heren. Ik weet niet meer hoe dit moet. U vraagt het gebied te verlaten. Ja? C, nee, B. E, T. Oh, wat doe ik? Oh shit, nu heb ik geen vuurwapen meer kut wat Ik denk dat we. T ja, oké. Okay. Um, ja, dan gaan we daar wel heen. Heren, ik uh, ga jullie vragen het gebied te verlaten. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Oh, zullen we weer? We schieten anders. Ze reageren niet eens joh. Iedereen reageert erop hè. Kijk iedereen hangt paniek. Wie denkt er ook weer? Oh mensen, mensen, mensen, mensen. Ja laat vallen. Hé, hey, laat vallen de mes. Goed. Kom op, staan blijven achtervolging persoon met een mes het vallen staan blijven kom hier er zijn andere burgers die zich hiermee gaan bemoeien met bemoeien staan waar ben je nou lekker natuurlijk staan blijven <laughs> Moeilijk hoor. Was je de hele tijd gewoon op die vent Ja die was raak. mensen afpakken. Oh, dit is veel beter dan GTA 5 hoor. Kijk meteen aangehouden. Bam. Omdraaien. En meteen boeien. Ik doe niks hè, dat doet hij zelf. Dit is. Ja, jongen, dit is echt wel beter hoor. De rest van de, heer, van de heren die ga ik gewoon ook aanhouden En die gaat er nog vandoor ook joh, wat een gek Kom op, niet doen hè vriend Die gaat er gewoon vandoor hoor Dit gaat helemaal weer, weer. Ik ga er gewoon vandoor. Ze zijn in ieder geval het gebied uit. Dat is het belangrijkste denk ik ook. Hé, hey, één even naar uh, Noon. Want ik hou niet zo van uh, donker in GT4. Oh, ah, X was het. We gaan maar eens kijken of de meldingen alles wordt code voor. Ja, nou, zie je. Ik weet niet hoe het precies allemaal zit. Oh, oh, oh. En weet je wat ik ga doen? Ik ga ermee stoppen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Dat jullie GTA 4 weer schappig vonden. Wat ik ga doen? Ik ga nu gewoon meteen een tweede aflevering erachter aan knallen. Zodat ik in ieder geval voor binnenkort. Omdat het nu goed gaat. Hè, om maar even zo te noemen. Het gaat niet goed. Want dan krijg je meldingen meer. Dom van me. Maar wat wel is. Ik uh, krijg in ieder geval uh, geen cityburg, Hoe, hoe dat heet. Dus uh, ik ga jullie graag zien uh, over een paar dagen bij nieuwe video's als het tijd. En uh, tot dan. Doei.